Dag iedereen, vandaag maak ik gegrilde en gemarineerde groenten op de barbecue en ga zien top zijn. En dit is echt een van mijn favoriete marinades voor een barbecue. Waarom? Het is heel gemakkelijk, maar het is wel belangrijk dat je een vetstof hebt, heel veel zuurte, veel specerij en vooral verse kruiden. En voor deze marinade, die letterlijk bij alles past, gebruik ik gewoon platte peterselie, klein beetje look, peper en zout, zout natuurlijk, geroosterde citroen en dan gewoon olijfolie. En kijk eens. Zo moet dat zijn. Het voordeel van de groenten te marineren nadat ze gegrild zijn, is dat ze zich gedragen als sponsen. Dat zal weer heel veel smaak. En het verbrandt niet. Twee vliegen in, En nu is het aan juli.